Simulation is een hot topic in de maakindustrie. We krijgen hier veel vragen over van onze klanten. Vandaag willen wij jullie kort iets vertellen over een nieuwe tijdperk waarin we zitten. Simulation driven design. Dit doe ik samen met mijn collega Rob de Bruggen. Hoi Rob, ik weet niet, kun jij je even voorstellen? Ja, goedemiddag allemaal. Dag Wout. Ik ben al een paar jaar werkzaam bij Ingenia uh, en vooral bezig met uh, simulation, vraagstukken, uh, support en projecten. En um, ja, leuk om dit even samen met jou te doen. Dankjewel. Rob. Um, mijn naam is uh, Wout Meijer. Ik ben Sales Manager bij Ingenia En ik help bedrijven met digitalisering en innoveren. En die digitalisering en het innoveren, dat is een hot topic. Want, digitalisering verandert alles. De manier waarop we reizen, de manier waarop we het nieuws volgen, de manier hoe we dingen kopen. Maar ook hoe we ontwerpen, hoe we produceren en hoe we service lenen aan onze klanten. Ik wou mensen wel eens zeggen dat alle ontwikkelingen zo snel gaan. Maar eigenlijk denk ik dat de ontwikkelingen nooit meer zo langzaam gaan zoals dat ze nu gaan. Digitalisering verandert alles. Ook op het vlak van simulaties zijn we in een nieuw tijdperk beland. We noemen dat simulation driven design. Maar wat maakt het nu eigenlijk tot een nieuw tijdperk? Wat we zien is dat de manier waarop we producten ontwikkelen, dat die is veranderd. In de jaren 60 maakten we eigenlijk vooral fysieke prototypes. Dat was trial en error. Was iets sinds sterk genoeg, dan gingen we opnieuw naar de tekentafel. Vervolgens kregen we beperkte simulatiemogelijkheden. Dit kostte eigenlijk nog vrij veel rekenkracht van onze computers, waardoor we alsnog veel fysieke prototypes bouwden. Vanaf een jaar of 10, 20 terug hadden we goede en snelle pc's met voldoende rekencapaciteit. Het uitvoeren van simulaties was echt wel complex en dat was specialistisch werk. Dit werd altijd uitgevoerd door een analist die kon beginnen als de engineer klaar was met zijn werk. Waar we nu zitten in 2020, dan zien we dat zo'n 70 tot 80 procent van onze klanten simulaties laten uitvoeren door de engineers. Door heel vroeg in het ontwerp te gaan simuleren, kom je in een korte tijd tot een volwassen eindontwerp. Simulatie gebruik je door, de, door je hele ontwikkelproces. Je zet het niet meer in voor een eindberekening, op een complexe ontwerp. Maar je laat je ontwerp bepalen door de uitkomsten van de simulaties. En dat kan nu. Geïntegreerde simulaties in je CAD-applicatie zijn tegenwoordig sneller, verkoper en eenvoudiger uit te voeren. Bij de bedrijven die nog geen simulation gebruiken is dit een herkenbaar plaatje. Design en simulation zijn aparte disciplines. De engineers de ontwerpen, de simulaties worden gedaan door een analist of deze discipline wordt zelfs uitbesteed. De trend is echter dat design en simulation hand in hand gaan. Door in het vroegste stadium te beginnen met simulaties, kom je in een aanzienlijk kortere tijd tot een volwassen product. Sommige klanten hebben al simulation in huis, soms zelfs zonder dat ze dat weten. In het geval van Solid Edge zit dit al in het premium, premium licentie. Zoals je ziet in het overzicht, is simulation schaalbaar. Je neemt enkel de functionaliteiten die je nodig hebt. Ook kun je zelfs nog door naar flow even denken, voor analyses, voor vloeistofstroom en warmteoverdracht. Rob, ik denk dat het nu zo tijd is om even wat in praktijk te laten zien. Um, als er vragen zijn, stel ze gerust. Dan kun je ze in de chat stellen. En uh, dan komen we daar later even op terug. Um, Rob, dan wil ik nu graag wat aan jou geven. Ja, dankjewel Wart. Um, ik heb uh, een iets praktische, een meer praktische insteek dan jij, dus we gaan uh, zo meteen een uh, demonstratie in Zolt Edge uh, doen. Zoals het goed is, horen jullie mij nou. Um, dit zijn uh, even de belangrijkste punten um, waar ik het over wil hebben. Um, als we kijken naar uh, de implementatie van Simulation Driven Design. dan hebben we het dus niet alleen over. Uh, gaan werken met een bepaald stukje software en, en dat uh, aanschaffen. Dan heb je het ook vooral over ontwerp en simulatie bij elkaar brengen. Net zoals Root net zei. Daarnaast moet je uh, ook de kennis over, uh, over simulatie die moet je in orde hebben binnen je organisatie. Dus er moeten mensen zijn die snappen wat er allemaal te simuleren valt. en wat het nut ervan is. En, uh, en hoe dat in hoofdlijnen werkt. Uh, daarvoor uh, kun je training volgen, uh, Google gebruiken, et cetera. Maar je moet daar bewust uh, mee omgaan dat je daar kennis uh, van opdoet. Um, en omdat het Simulation Design zo dicht bij kat ligt. is het ook slim om uh, goed om te gaan met je jullie kat uh, programma. En tenslotte moet je snappen wat je uit je berekeningen krijgt. als we kijken naar um, ontwerp en simulatie, als het dichter bij elkaar opbrengen, dan gaat het eigenlijk vooral om dat die CAT-engineer dat hij meer optrekt met de analist, of simpelweg zelf die eindige elementen kennis, of die kennis over flow, of die kennis over electrical, dat hij die, die um, opdoet, daar wat wat meer kennis van van heeft en weet hoe die dat op zo'n product moet toepassen. Dus je wordt eigenlijk als engineer je steeds meer all-round. En dat moet je in je organisatie eigenlijk gaan, uh, gaan ontwikkelen. Hetzelfde geldt over de kennis over simulation, over simulatie. Um, stel dat je een strommingsbereking doet, dan zal de software je daar best wel ver mee helpen. Maar er zijn een aantal termen, er zijn een aantal uh, verschijnselen waar je wel kennis van moet hebben. Uh, dus, dus kennis over een stukje natuurkunde, een stukje uh, mechanica. Komt er wel bij kijken om uh, de software goed te kunnen bedienen kijken naar 3D CAD gebruik, dan uh, uh, is het belangrijk dat je modellen model goed opbouwt, zodat ze snel aan te passen zijn. En daarnaast kun je uiteraard met synchronous technology of uh, direct modeling, het uh, commando uh, move phase of rotate phase, dat, uh, dat soort commando's, kun je vrij snel uh, je geometrie aanpassen. Nou, door daar uh, handig in te zijn, um, bereik je dat je vrij snel iteraties kunt doen en verschillende... Uh, simulaties achter elkaar uit kunt voeren en dus in je ontwerpproces snel leert van wat je precies, uh, ja, hoe je model reageert op bepaalde belastingen. Nou, ik heb even een, uh, een voorbeeld gemaakt van een van de diverse constructies die je hier in deze hele productielijn ziet aan de linkerkant en daar heb ik een heel simpel conceptmodel van gemaakt. Hoe het in de praktijk ging was dat we een um, uh, Zo'n hele complexe constructie met uh, 500 parts in 3D aangeleverd kregen. met de vraag van controleren of dit sterk genoeg is. En eigenlijk was er iets heel principieels wat uh, niet goed zat. waardoor er uh, grote problemen ontstonden. En dan kom je dan naar de twee tot drie weken rekenwerk. kom je erachter dat daar eigenlijk de basis ligt. voor uh, de, de vrij hoge spanningen die erin zitten. Nou, dan gaan we even. In schol naar kijken. We zien hier dat uh, eenvoudige model. Het is eigenlijk heel simpel opgezet met een aantal commando's uh, voor wie uh, niet zo bekend is met, uh, met surfacing. Uh, je ziet ze hier terug en uh, uiteraard de, ter de term revolved, uh, die kent iedereen wel. En op die manier is hier een simpel model opgezet met puur alleen vlakken. Vervolgens heb ik een commando om dat Samen te voegen, dus we zien nu dat het van kleur verandert, Dat het eigenlijk tot één onderdeel is gemaakt. En dat ene onderdeel dat is gebruikt in de simulatie. Ik heb hier bovenin nu de simulation toolbar. Um, ik heb een uh, studie uitgevoerd. Nummer één. Dit is de studie die ik uitgevoerd heb. Uh, daar zit uh, de geometrie en zoals van zien staan. Er zitten wat belastingen op, onder andere een druk. En um, het model heeft een aantal randvoorwaarden. We zijn hier uh, slim omgegaan met symmetrie. Dus we zien uh, dat dit eigenlijk een kwart is van een, uh, een drukvat van een ronde tank. En er is uh, met een aantal verschillende plaatdiktes gewerkt. En we zullen hier even uh, een berekening van doen. En dan zien we ook dat vanwege uh, bijna geometrie... Um, en alleen een service dat dit eigenlijk een heel licht rekenend model oplevert. De berekening heb ik nu net live uitgevoerd. Het was maar 5 seconden. We zien hier nu dat de, de rand van deze tank eigenlijk vrij hoge spanningen heeft. Ik zou eigenlijk liever die spanningen onder de 100 megapascal hebben en ik zit op 116. En we zien dat wat er eigenlijk gebeurt, dat, dat schuine stukje dat zakt een beetje in. Um, nou stel dat ik dat dus in een uh, eindontwerp zou doen. Dan zitten hier allerlei details bij. Allerlei lastdetails. Uh, extra nozzels. Er zitten ringen omheen. Die zijn weer um, deels gelast en deels niet gelast. Dat zou een heel complex verhaal zijn geweest om dat model op te bouwen. En daar zou ik uh, uren mee bezig zijn geweest. Het voordeel is nu dat, ik, dat mijn hele uh, simulatiemodel eigenlijk. Aan mijn katmodel vastzit. Dus je kan simpel zeggen. Laten we eens naar een variabele gaan. Uh, die heb ik netjes een naam gegeven. Dat is de hoek. In het schuine dakje. Die staat hier op 30 graden. Die verander ik naar 45. En jullie zien dat. de geometrie nu hier wat steiler is geworden. We gaan een simulation toolbar. Ik zal je laten zien dat er ook echt een, een mesh in zit. Nou, dit is de oude mesh. Die moet ik updaten en dan zie ik dat het naar de nieuwe mesh gaat en die staat schuin. Ik kan direct de berekening uitvoeren. Dan zaten we dus net op 116. En dan gaan we hier naar een spanning van 66. Dus dit was de goede actie om uit te voeren om die spanning te verlagen. Nou, dan heb ik het net gehad over, er is wel enige uh, kennis nodig van simulatie en uh, ook van je product. Wat hier nog van belang kan zijn is knik. Dus ik ga hier een uh, studie kopiëren. En ik behoud nu al mijn randvoorwaarden en belastingen. En van die tweede studie geef ik aan dat dat knik moet zijn. Ik wil een knikberekening doen. Ik kan nu eigenlijk meteen door meteen de berekening uitvoeren en dan gaan we zien dat um, dat er ook knik op kan treden en we krijgen daar een factor voor wat daar de veiligheid op is. Nou, we zien nu dat dit schuine stukje zal gaan knikken en hierboven staat een factor die is 6 dus ik heb eigenlijk nog een veiligheid van 6 op, mijn, uh, ja, op het instabiel of op het gaan, gaan plooien van, uh, van de dakconstructie. Nou, op deze manier heb ik eigenlijk een heel simpel model wat vrij snel rekent, waar ik snel um, aanpassingen kan doen. En op die manier uh, kun, je, um, ja, kun je eigenlijk met een heel principeel concept een uh, berekening doen, resultaten krijgen, daarmee gaan variëren. En eigenlijk input leveren aan het vervolgtraject. Input leveren aan het verdere design. Bij soort de procesinstallatie... Uh, uh, gaat het om uh, uh, hoeveelheid volume die je kunt bewerken en uh, daar gaat om uh, de, de hoofdafmetingen, de inhoud van zo'n vat. Dat is eigenlijk van tevoren redelijk ligt, ligt dat redelijk vast. Um, allerlei details zijn ook al wel gestandardiseerd. maar je hebt een aantal uh, variabelen en dan kun je eigenlijk in het begin al heel mooi mee spelen Het is jammer om dat in een eindontwerp te doen waarbij het uh, rekenmodel misschien Uren rekent en waarbij uh, ja tekeningen eigenlijk al klaar zijn en aanpassingen veel moeilijker zijn ik heb hier vervolgens nog een, uh, een, een ander model gemaakt uh, daarin wou ik uh, laten zien dat we de vorm van het onderdeel ook zouden kunnen optimaliseren we zien hier uh, uh, een soort arm waar een uh, op die gaten wordt een soort van, uh, van motor uh, gezet met een wiel eraan. aan en we zien hier wat spanningen en uh, er zitten twee gaten in die plaat twee grote hoekige gaten en daar zouden we wat mee kunnen variëren nou, hier hangt natuurlijk heel veel af van hoe uh, netjes die schets gemaakt is of dit nog uh, aanpasbaar is maar wat ik misschien kan doen is de simulaties voor mij laten werken en aangeven dat ik, ik uh, ja, eigenlijk wel massa naar beneden wil brengen. Wat ik daar wel een limiet aan stel, dat is dat mijn spanning niet te hoog mag worden. Dus die zeggen we van mag niet meer dan 100 zijn. En een aantal variabelen, en dat is toevallig deze: dat is de dikte. En de radius wil ik nog wat mee doen. En die dikte moet minimaal 10 zijn. En maximaal 30. En de radius laat ik tussen 10 en 60. Dan gaan we eens kijken of dit geoptimaliseerd kan worden. En wat er nu gebeurt is dat eigenlijk de software voor mij een aantal berekeningen uitvoert, variabelen aanpast en zoekt naar een passende oplossing voor wat ik gevraagd heb. En dit zou ook met samenstellingen kunnen. En uiteraard als je. 100 variabelen uh, hebt en uh, drie uh, doelen die, uh, die, die tegenstrijdig zijn aan elkaar, dan zal de software hier niet uitkomen. Maar als je uh, uh, enigszins lo een logische vraag stelt en logische variabelen hebt, dan uh, heb je hier eigenlijk weinig werk mee en krijg je toch een soort geoptimaliseerd beeld. Nou, we zien nu een, een resultaat in Excel met de, de verschillende waardes die, die ingevuld zijn, het aantal stappen die gedaan zijn en we kunnen hier dus ook het eindresultaat van bekijken. Die zijn hier netjes voor mij neergezet in de resultaten. Even naar deze. Dan zien we dat de spanning 93 is, hij is wat slanker geworden en um, de radii zijn wat kleiner gemaakt. Dus dit is blijkbaar voor wat ik nu opgeef, is dit het meest ideale. Nou, op deze manier kun je dus eigenlijk ook de software voor je een stukje ontwerp laten doen. Um, zonder al te veel moeite. En um, ja, als je dit in een vroeg stadium doet, dit zou bijvoorbeeld een plaats zijn die uh, lasergesneden gesneden wordt, waar ik wat wachttijd heb. Andere onderdelen, dat, uh, dat zal het stafmateriaal in cockoos gemaakt worden, dus dat heb ik zelf op de plank. Dus um, het onderdeel wat, uh, wat het meest kritisch is qua leventijd, dat ga ik eigenlijk het eerst uh, ontwerpen. En zou ik hier later nog wat kleine details aan uh, wijzigen, dan verwacht ik daar geen grote problemen meer in, omdat de hoofdvorm eigenlijk al wel goed is. Nou, dit, deze gedachten gaan, die moet je eigenlijk opnemen in je, in je ontwerpproces. Nou, dat was even de, de demonstratie wat ik wil ik laten zien. Um, dan uh, wil ik het woord nog even aan uh, Boudge. geven. Dankjewel Rob. Ik denk uh, twee hele mooie sprekende voorbeelden. Um, voor iedereen die luistert en hier vragen over heeft. Uh, nogmaals verzoek om de vragen in de chat te gaan stellen. Dan kunnen we daar zo meteen op het eind nog even op terugkomen. Um, aan mij nog even de eer om nog iets te vertellen over um, een aantal of, of een van onze acties die we hebben lopen. En um, voor jullie geldt, ik hoop dat jullie er klaar voor zitten, want het gaat zo meteen heel snel. Right. Wat we namelijk hebben, is dat we een speciale actie hebben lopen waarbij je in één dagdeel wordt geholpen met de basics van Solid Simulation. Dus hoe ga je het gebruiken, hoe ga je het inzetten en je wordt erin goed op weg geholpen. Uh, daarnaast krijg je een licentie die je kan gebruiken voor één maand, voor 30 dagen. Um, deze Status Simulate Package is verkrijgbaar voor 349 euro. maar we willen voor jullie als deelnemer aanbieden dat de eerste drie aanvragen dit package gratis van ons ontvangen. En daarvoor kun je een mail sturen naar software.nginia.nl. Wat überhaupt interessant voor jullie is, is dat je simulation, is, um, in sommige gevallen zit het in je licentie, in andere gevallen uh, kun je het als losse module inzetten. Um, Solid Edge biedt tegenwoordig ook het subscription model en het subscription model is als het ware een lease constructie, waarbij je licenties kan afnemen voor bijvoorbeeld één maand. Um, dat zijn dus lage kosten um, en je hebt niet gelijk een hele investering om simulation te kunnen gaan gebruiken. Daarnaast wil ik je nog even attenderen op het feit dat als je eens wat vrijblijvende informatie wil of eens uh, wil sparren over het inzetten van simulation binnen jouw organisatie, kun je ook een gesprek met ons aanvragen. Samen met Rob gaan we dan kijken welke waarde simulatie toevoegt binnen jullie proces. Uiteraard kun je ook samen met Rob bespreken wat de mogelijkheden zijn van het uitbesteden van de wat meer complexe analyses. Tot slot wil ik even door naar de vragen. Tom, kun jij aangeven of er nog vragen zijn gesteld? Uh, Goedemiddag. Um, er is inderdaad één vraag gesteld door uh, jo Hennen en die is uh, voor Rob. Uh, in hoeverre kan men samengestelde staalconstructies doorrekenen? Ja, die uh, vraag kan ik wel beantwoorden. Met een samengestelde staalconstructie, wat denk ik bedoelt een, een, een samenstelling met meerdere onderdelen. Um, ja, dat, uh, dat kun je op verschillende manieren berekenen, maar onder andere door gewoon de samenstelling te nemen, een uh, simulation studie aan te maken. En uh, daarin geef je dan ook hoe de onderdelen aan elkaar vastzitten. Het kan uh, volledig vast zijn, zoals het uh, gelast is, maar ook uh, contact, dus dat het eigenlijk tegen elkaar aanstaat, maar nog kan glijden langs elkaar, uh, ook dat kun je aangeven. Oké, okay, helemaal goed, dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Nee, volgens mij, uh, volgens mij niet. Dan wil ik jullie eigenlijk allemaal bedanken voor jullie tijd en aandacht. En dan uh, sluiten wij hiermee uh, de webinar af. En uh, wellicht dat in de toekomst.